Mijn vrouw heeft mij inderdaad hierheen gebracht. Uh, maar zonder enige tegenzin als het ware ben ik hier binnengestapt En uh, het idee van, joh, la, ja, ik laat me verrassen. Ik ga eens kijken wat het vandaag breng, uh, ja, zal brengen. en Dat uh, heeft me zeer positief verrast. Super tof. Uh, de grootste verrassing voor mij was, en uh, dat, dat, dat, dat heb ik al een half jaar proberen te proeven in de reacties van haar, is dat, dat je er toch een intieme sfeer kan creëren in een zaal als deze. Met zoveel mensen bij elkaar. Uh, en ja, dat dat gewoon lukt. Dat dat werkt. Dat het... Echt is, niet alleen voel, maar ook echt is. En dat je gewoon ja, met elkaar bent. Over heel, heel intieme, heel persoonlijke dingen. Praat met elkaar en ja, dat komt gewoon aan. Heel bijzonder.